Voor DVS-TV, een speler die eigenlijk in de windstop is gekomen. Over wie hebben we het? Uh, mijn naam is Jarno Westerman, ik ben 20 jaar. Uh, ik kom van de Vogels en daarvoor heb ik vanaf mijn negende tot aan uh, twintig bij persoonlijk voetbal. Hey, en uh, en uh, daarvoor? Uh, je bent je ben waarschijnlijk op je vierjarige leeftijd al begonnen, of niet? Ja, ik, uh, nee, eerder al zelfs, toen ik drie was, uh, bij uh, SCD in Dedersvaart. en uh, toen nog een jaartje uh, JVC. Is toen samen gegaan en toen ben ik al naar Zwolle gegaan. Je bent in uh, Dedersvaart uh, geboren? Ja, ik ben geboren in Dedersvaart. Daar woonde ik tot, uh, tot mijn twintigste gewoon. En nu sinds vier maanden woon ik om mezelf in Spakenburg. En uh, toen je bij uh, PEC Zwolle uh, trainde en speelde, uh, ging je daar ook naar de middelbare school of zo? Was het een of andere sportopleiding? Ja, uh, Zwolle was altijd gecombineerd met... Uh, met de uh, CEC. zit een school naast, uh, naast het stadion. Dus in de ochtend was het altijd trainen. En daarna ging ik gewoon naar, uh, naar de middelbare school. was een speciale topsportschool. Ben jij uh, vanaf uh, het begin van je carrière uh, rechts uh, uh, geweest en ook altijd rechts gebleven? Ja. Echt dus éénbedig? Ja, ik denk dat u bedoelt naar, uh, naar het moment van zaterdag. <laughs> ja, ja, precies ja. Nee, klopt. Ik weet niet wat er gebeurde. Normaal ga ik naar binnen en schiet ik gewoon. Maar... En dan schiet je gewoon met links? Dat, dat gebeurt wel eens, ja. Maar dat, ik kan dat ook prima, maar ik snap niet waarom ik dat niet zaterdag heb gedaan. Ja. Je krijgt je wel lekker de ruimte zaterdag daarop rechts, hè? Ja, ik denk dat we dat ook gewoon willen. Met mij en Ben aan de zijkant. Daarvoor ben ik ook gehaald. Dus ik ben, ik ben het meest gevaarlijk in de grote ruimtes. En dan wil ik ook graag de bal hebben. Ja, goed. Nou, nou hebben we het natuurlijk over je kwaliteiten. Noem ze eens op. Misschien heb je er wel meer. Uh, ik denk mijn grootste kwaliteit is uh, achter de verdediging. Ik uh, word graag gelanceerd door middenvelden onder mij of, uh, of een centrale verdediger die mij diep stuurt. Yep. Precies, waarom is het uh, bij PEC eigenlijk niet helemaal gelukt? Uh, ja, ik denk dat blessures uh, ook een grote uh, factor is geweest. Ik ken de, eerst uh, brak ik mijn linker middenvoetsbeentje en toen mijn rechter middenvoetsbeentje. Dat is allemaal in de, in de tijd van een jaar. En toen uh, veel trainerswissels, corona. Ja, dat natuurlijk... ja, en precies op het moment dat je, dat je juist uh, door moest breken? Ja, ik was ook, het ging ook allemaal super snel bij mij. Want uh, het was gewoon dat ik één keer mee mocht trainen of twee keer mee mocht trainen. En toen uh, werd het steeds werd drie keer, vier keer. En toen uh, bij mijn officiële debuut scoorde ik gelijk drie keer. En toen ben ik eigenlijk niet meer, niet meer weg geweest dat jaar. En toen ging het allemaal heel snel. Want was, binnen een jaar stond ik in de, stond ik in de erevisie. Ja, misschien is het ook allemaal wel iets te snel gegaan. Oké, okay. hey, um, je, je bent naar IJsselmeervogels gegaan, maar vol, uh, volgens mij had je ook al contacten wel met uh, DVS, of niet? Ja, ik had ook al contact met DVS. Edmund had mij ook in april toen al benaderd. Maar uh, toen was ik eerst gaan kijken voor een uh, andere profclub. Maar daar ben ik niet uitgekomen. Uh, en toen kwam Gert Peter, die kende ik al van mijn tijd in, uh, in Zwolle. En uh, die vroeg of ik bij Vogels kwam. Dus daar heb ik eerst nog voor de Vogels gekozen. Gunst, de gunst. Ja, geen Peter Gunst, sorry. Ja. Ja, voor jou, Peter, maar de gunst. Uh, uh, ja, dat is uh, wel duidelijk. Goed, um, nou, Isermeerval uh, is toch net niet uh, lekker? Ja, ik denk als het team niet lekker draait, dan draai je zelf ook niet heel lekker. Uh, uiteindelijk gaat de trainer eruit die jou heeft gehaald. Komt er een andere trainer, uh, die wil 5-3-2 spelen. Uh, en die was ook gewoon duidelijk naar mij dat hij uh, mij niet meer ging gebruiken. Dus toen hield het ook op en toen, uh, toen kwam DVS gelukkig met uh, uh, dat ze mij in de winter ook, uh, ook al wouden. Dus uh, toen uh, heeft volgens mij ook uh, uiteindelijk meegeholpen aan uh, overstap naar, naar, uh, naar DVS. Dus daar ben ik ook super blij mee dat ik nu al ben in plaats van volgend jaar. Ja, en je, je hebt het naar je zin dus? Ja, tot nu toe. Tot nu toe is het top. Hartstikke mooi. En dan ook nog even de derby uh, meegepakt hè? Ja, dat is wel belangrijk. Ook omdat je de eerste twee wedstrijden verliest. Dus is het is nu wel lekker dat deze twee wedstrijden of uh, de derby winnen. En uh, nu moeten we nog volgens mij tegen nummer 17, de volgende wedstrijd, ja. die gaan we ook gewoon winnen. Ja, goed zo, goed, goed. dat mag ik graag horen. Hey, jij kende Benga wel van VVUG natuurlijk. Ja, ik heb uh, twee jaar met Elie Keren gespeeld, maar ik ken hem ook al van heel, heel vroeger. Hij was toen naar, uh, naar Ajax gegaan. Ja, hij zat maar een jaartje bij Zwolle ging hij naar Ajax. Maar hij kwam volgens mij in de onder-19 of zo kwam hij weer terug bij Zwolle. Dus uh, twee jaar is mee gespeeld en ook nog op school mee gezeten. Dus het uh, was, uh, was leuk om hem weer te zien vandaag. Uh, Afgelopen weekend op, uh, op het veld. Ja. Je kon wel duidelijk zien dat hij er wat van kon. Elika kan heel goed voetballen. Elika mag ook wel hierheen komen. Ja. ja, precies. Zo is dat. Maar we hebben, we hebben zat uh, talenten, dat, dat is duidelijk. Ook onder de 23 zelfs. Ja, zeker. Ook die jongens van onder, onder de 23 hier. Uh, hebben oprecht een, uh, een uh, hoog niveau. En die kunnen echt goed meekomen hier. Ja. Mooi. Hé, hey, hartstikke mooi. Uh, wij wensen je namens DVGS TV een uh, heel goed uh, seizoen verder. En uh, wie weet ook de seizoenen hierna. Hierna zeker nog een seizoen. Okay. Daarna. Oké. Okay. Ja? Is dat al zeker? Was het anderhalve seizoen? Anderhalf seizoen. Ik ben oh, kijk. seizoen. Oh, lekker. Mooi hoor. Mooi. Hé, hey, succes Dank ermee. Wel. Dank je wel. wel. Volgende speler die in de winterstop uh, gehaald is door uh, DVS 33. Maar ik neem ook aan dat jij zelf wel heel graag naar DVS uh, wilde komen. Uh, ja, je naam en stel je eens voor. Uh, Hilal ben Moussa, 30 jaar. Uh, kom uit Utrecht. Alhoewel ik er niet heel veel uh, heb gewoond. Ik ben al vroeg het huis uitgegaan. Dan ben ik naar Groningen gegaan. Heb ik een hele. Ja, een aantal jaren in het noorden voetbald. Uh, onder andere ook Emmen. Um, een jaartje voor een dam tussendoor nog. En, uh, ja, dat was het eigenlijk. Vanavond PSV Emmen. Ja, een mooie Bekent Ze hebben laatst gewonnen, dus uh, we gaan het zien. Ja, wie weet. We zorgen ze weer voor een uh, enorme verrassing. Hey, maar je, je, je, je komt ook uit uh, uh, Griekenland ben je even geweest? Ja, alleen daar is wat fout gegaan met de overschrijving. Ik uh, had er al getekend, alleen uh, die club heeft een fout gemaakt waardoor ik niet speelgerechtig was. Oh, lekker, zo'n beetje Hakim sierg uh, Ik denk wel ietsje heftiger dan dat. Ja. Hey, jou, uh, jouw kwaliteiten, waar, uh, waar liggen die? Uh, ik ben een voetballende middenvelder. Uh, ik hou van een uh, positiespel wat hier ook gespeeld wordt, dus uh, dat vind ik fijn. Uh, ja, verder uh, hou ik er ook van om gewoon uh, ja, hard in de duels te zijn. Uh, is niet, uh, als je me ziet voetballen denk je niet van hey, die is verdedigend, heel sterk. Maar ik zit er vaak wel net, uh, net goed tussen, positioneel goed ingesteld. Uh, ja, ik denk rustig aan de bal. Ik denk dat ik dat wel een beetje kan brengen. Kijk, daar uh, klinkt uh, vertrouwen uit, hè? want uh, inderdaad, je, bent, uh, je, je, je brengt inderdaad rust uh, aan de bal. Dat vond ik eigenlijk het meest opvallende. Toen ik jou voor het eerst zag uh, tegen Sportlust, uh, dat viel me gelijk op. Ja, heb ik altijd eigenlijk al gehad. Um, denk overal waar ik wel heb gespeeld heb ik dat ja, mee kunnen geven dat je een bepaald rustpunt kan zijn in het team. en Natuurlijk uh, ja, zijn er een hoop dingen die, uh, die niet goed zijn, want anders is je niet op dit niveau gespeeld. Um, maar ik denk dat, uh, dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Over niveau gesproken, je hebt je, hebt je jeugd ook bij Ajax uh, doorgemaakt. Uh, noem eens wat spelers op waarmee je gespeeld hebt en getraind hebt. Uh, de bekendste zijn denk ik uh, Joel Veldman... Quincy Promes, um, Jury de Kamps, uh, misschien in Nederland ietsje minder bekend, maar die uh, was bekend bij NAC vooral. Sparta vorig jaar heeft hij nog gespeeld. Um, Ruben Lijon zit nog bij NAC. Dico Koppers heeft niet heel lang volgehouden verder, maar die heeft ook wel een tijdje op hoog niveau gespeeld. Ik denk dat wij de enige zes waren die, uh, die profvoetbal bereikt hebben. Ja, wij hebben nog tegen uh, Koppers uh, gespeeld toen Ajax nog uh, op derde divisieniveau. niveau uh, zat. Toen zijn aardige verdediger, ja. die, uh, die kon het wel. Ja, een hele goede voetballer. Die gaat uh, volgend jaar naar Sportlust. Dus het zou kunnen dat we hem volgend jaar uh, tegenkomen. Hey, um, je hebt nu vijf trainingen meegemaakt, denk ik. Twee wedstrijden, waarvan ook nog een lekkere derby. Uh, naar je zin? Ja, zeker. Ja, het was even hectisch. Uh, ik, was, uh, um, nou ja, ik had één keer getraind. Toen moest ik direct spelen. En ik zat ook uh, nou ja, midden in een chaotische situatie thuis een beetje. Met de verhuizing en alles. Dus uh, het was even aanpoten. Maar uh, ja, lekker om, om direct gewoon te spelen. En uh, dan weet je ook dat je gewoon direct fysiek stappen kan maken. Want het is ook al een tijdje geleden geweest dat ik gewoon achter elkaar doorgetraind. En door uh, ja, dat je wedstrijden door gaat voetballen. Dus uh, nee, goed bevallen zeker. Ik heb het er al heel even met je over gehad. Hè? Maar als jij op, op zeg maar eerste divisie, eerder divisieniveau niveau hebt gespeeld, heb je toch een, een andere denkwijze. Dus dan zit je toch anders erin. En, en, en dan moet je met spelers kunnen dealen die van een iets minder niveau zijn. Heb je daar last van of gemak? Nee, geen last van. Maar je moet dat je, je van tevoren moet je gewoon rekening mee houden. Um. Het zit hem ook in de kleine dingen hoor. Ik had het laatst met Stef Nijland bijvoorbeeld erover. Ja, je weet bij hem gewoon dat, er een bepaald, uh, ja, dat hij over een bepaald voetbalgochme beschikt. En uh, ja, we denken wel over bepaalde situaties zelf. Dat we laatst nog op de training erover. Uh, het zijn kleine dingetjes en, en natuurlijk uh, uh, is het niveau. natuurlijk zit daar een, een groot verschil in. Maar je, je moet daar uh, proberen ook uh, voor jezelf om de lat gewoon hoog te leggen en ook bij de jongens. En uh, voor mij is het helemaal niet slecht bevallen tot nu toe. Ik vind het echt een uh, goed voetballende ploeg. En natuurlijk uh, zijn er dingen die beter moeten. Uh, je mag ook wat zakelijker worden. Je kan wat sneller scoren. We hebben best wel veel kansen nodig om, om een goal te maken. En uh, ja, je moet niet altijd die voetballende ploeg zijn, maar die weinig punten pakt, zeg maar. En toen je tegen VVOG die assist gaf, wist je ook niet wat het vervolg was daarvan? Hè? Nee, ik weet wel dat Stef goed kan schieten. Vroeger was het vooral stifjes. stond hij bekend om zijn stifjes in de jeugd van Groningen. Maar je weet dat hij een goed, goed schot heeft. en uh, Je ziet hem op het moment dat hij die bal krijgt, weet je al dat hij wil gaan schieten. En uh, ja, dan vliegt hij er fantastisch in. Namens Deventer TV wensen we je heel veel uh, succes dit seizoen. En uh, ja, wie weet uh, nog de seizoenen daarna ook. Ja, dankjewel. Gaan we zien. Oh, <laughs>